Zoek de verschillen. Nu we toch aan het wachten zijn, bent u al geabonneerd op ons YouTube-kanaal? Like deze video en abonneer u, dan mist u niks van de Waal. De Waal Autogroep introduceert de Volkswagen ID.3 Black Style Edition. De ID.3 is natuurlijk hartstikke aantrekkelijk. Hij heeft een scherpe vanafprijs, hij is standaard goed uitgerust, een actieradius tot 425 kilometer, veel ruimte en het is een Volkswagen. Ik zie alleen maar voordelen. Maar wij hebben er dus nog een schepje bovenop gedaan. De ID3 Black Cell Edition is uitgerust met subtiele, stoere, zwarte details. We hebben een 20-inch Air Design vel gezet. De zogenoemde airline snor op de voorbumper. Zwarte spiegelkappen. Logo verlenger. En een zwarte accent op het achterpaneel. Wat vindt u ervan? Weet u trouwens dat wij de Volkswagen ID.3 nog ruim op voorraad hebben met slechts 8% bijtelling? U rijdt dan al vanaf 101 euro netto bijtelling per maand in deze Volkswagen. En u profiteert dan tot en met 2025 van dit lage bijtellingspercentage. Stapt u binnenkort in dé elektrische auto zonder de nadelen van een elektrische auto? Profiteert u nog 5 jaar lang van slechts 8% bijtelling? Gaat u voor zo'n gave Black Style Edition? U bent van harte welkom voor een persoonlijk voorstel of een proefrit. Klik op de link en tot snel!